Voor DVS-TV staat de volgende persoon. Uh, ik ben uh, Nisi Mellablak, ik ben uh, 21 jaar oud. Uh, ik ben uh, sinds kort uh, voetballer van uh, DVS-33 Emelo. Uh, maar je hebt al wel uh, langer uh, meegetraind, hè? Ja, dat klopt. Ik heb uh, een tijdje meegetraind omdat ik sinds mei uh, clubloos ben. Uh, nadat ik uh, mijn contract niet verlengd is bij, uh, bij Fortuna Sittard. Uh, ja, vervolgens ben ik nog naar Griekenland geweest om... Uh, om daar nog een, uh, ja, ik zou in principe daar uh, tekenen voor een uh, jaar plus jaar. Alleen uh, ja, het was niet uh, wat ik uh, voor ogen had. En, uh, ik heb uiteindelijk toch de keuze voor mezelf gemaakt om, uh, om toch terug te keren. Omdat ik uh, toch het plezier graag wilt, uh, wilde terug uh, hervinden in het, in het voetballerij. Uh, die ik een beetje ben kwijtgeraakt bij Fortuna. Bij Fortuna Sittard. En uh, ja, zodoende ben ik uh, bij DVS terechtgekomen. En uh, vind je je plezier al een beetje terug? Jazeker, uh, Bij DVS zelf heb ik het heel erg naar mijn zin. Uh, we hebben een leuke, uh, leuke groep. Ik kan, kan met iedereen goed opschieten. Uh, leuke supporters die, uh, die, me wel, uh, die me wel graag zien. En me, dus ik voel me gewaardeerd. En uh, ja, ik heb het wel, uh, wel heel erg naar mijn zin. Hier. En je bent natuurlijk uh, langzaam maar zeker behoorlijk op de deur aan het kloppen voor de basispositie. Uh, ja, dat klopt. Ik, ben, uh, ja, ik train, ik doe gewoon mijn ding. Ik ben nog lang niet fit. Ik kom van heel ver. Dat is ook de reden waarom, uh, waarom ik niet start, omdat ik ook nog geen 90 minuten kan spelen. En uh, ja, ik uh, moet gewoon langzamer, weer, langzamer hangt weer uh, fit worden. En uh, we zien wel wat, uh, wat het gaat brengen. Ik moet zeggen dat je voortreffelijk uh, inviel hoor, de tweede helft. Dat uh, wil ik wel uh, even kwijt. Ja, Afgelopen zaterdag ja, he, ja, tegen Stoken. Ja, dat klopt. Het ging wel, uh, ging wel lekker. Ja. Ik, uh, ja, ik had best wel veel ruimte om de, aan de bal. En op een gegeven moment kom ik ook op, uh, op het middenveld te voetballen, waardoor ik, uh, ja, waardoor ik in mijn, uh, mijn sterkste, sterkste vak kom om, uh, om de ballen te, uh, ja. Ja. Ja, te verdelen. Het spel het te verdelen, spel te verdelen. Ja, en, uh, ja, dus ik kwam in mijn kracht. Ja, die pases die over de breedte met name, die zijn zo strak als een aap. En ja. die komen echt allemaal op de stropdas. Ja, ja ik heb Complimenten. Uh, sinds jongens af aan heel, heel veel daarop geleerd. Uh, geoefend. Het is dus vooral oefenen, oefenen, oefenen, traptechniek uh, zo goed mogelijk uh, te hebben. en Dat is me uiteindelijk uh, ja, na al die jaren goed gelukt. En, uh, je he, en je uh, hebt het over van jongs af aan. Waar, waar uh, ben je begonnen uh, met voetballen? Ik ben uh, op mijn zesde begonnen bij, uh, bij zwarte wit 63 in Harderwijk. Ik ben toen vrij snel... Uh, Scout door Ajax. Ik heb daar een half jaar mogen mee trainen, uh, waardoor uh, later door omstandigheden ik uh, daar niet meer naartoe kon gaan. En uh, Vervolgens ben ik teruggekomen bij Zwarte 263. 63, uh, heb ik daar weer een jaartje in de E1 gespeeld. Toen ben ik uh, naar, Heerenveen, ge naar Heerenveen gegaan in Friesland. Heb ik daar uiteindelijk zes jaar lang mogen voetballen. En uh, Vervolgens ben ik daar vertrokken en ben ik naar Pikswolle gegaan. Heb ik daar ook weer twee jaar mogen voetballen. En uh, ja, vervolgens uh, ja, ben ik bij Fortuna terechtgekomen. En heb ik twee jaar in de jeugd gevoetbald en onder 19. En uh, de laatste twee jaar uh, als profvoetballer uh, in het eerste. Ja, en, uh, en nu dan uh, DVS. En uh, we wensen je ongelooflijk veel uh, succes en ook heel veel plezier bij yes, DVS. Hartstikke bedankt. Okay, ik denk er, uh, bedankt voor de aardigheid.